Financiële instellingen als banken vormen een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. Dat komt onder meer door de waardevolle informatie die ze bezitten en hun belangrijke rol binnen de samenleving. Hoe banken zich beveiligen zien we zometeen in Van Passie naar Droombaan. Welkom terug bij Van Passie naar Droombaan, waarin we vandaag Xavier volgen, die een dynamische baan zoekt in de IT. Cybersecurity is een branche die hij wel ziet zitten. Dus namen we een kijkje bij Secure, die cybersecurity specialisten detacheert bij bedrijven en overheden. De financiële instellingen als banken vormen een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. Dat komt onder meer door de waardevolle informatie die ze bezitten en hun belangrijke rol binnen onze samenleving. Zo investeren financiële instellingen wereldwijd gemiddeld drie keer zoveel in cybersecurity en IT-beveiliging dan bedrijven uit andere branche's. Banken hebben vaak hun eigen interne cybersecurity-afdeling en dat geldt ook voor de Rabobank. Welkom bij de Rabobank. Binnen de Rabobank ben ik verantwoordelijk voor de afdeling IT Continuity and Security Services... Daar leveren wij Global diensten aan uh, de lokale uh, rabobanken in de andere regio's. Um, op het gebied van cybersecurity, crisis management, uh, servicedesk en ITSM-processen uh, en automation. Vandaag ga ik jou meenemen naar de Cyber Defense Center. Um, om te laten zien hoe wij de bank veilig uh, houden. Uh, er zullen een aantal collega's laten zien wat ze elke dag doen om uh, de hackers buiten de deur te houden op het gebied van uh, security monitoring, uh, security incident response, uh, cryptoservices, uh, vulnerability management en uh, testing. Ik heb er zin in. Ik hoop jij ook. Ik heb er hartstikke veel zin in. Mooi zo. In Van Passie naar Droombaan laten we mensen die op zoek zijn naar hun droombaan, meekijken wat hun droombaan in de praktijk inhoudt. En vandaag mag Xavier meelopen bij het Cyber Defense Center van de Rabobank. Tom, dit is uh, Xavier. Xavier, dit is uh, Hi, Tom. Ik ben Tom, welkom. Xavier die gaat vandaag een dagje meelopen op het de Cyber Defense Center... ...om uh, inzicht te verkrijgen in de beveiliging uh, van de Rabobank. En uh, Tom is degene die jou uh, gaat begeleiden... ...langs alle uh, teams om die inzicht te verkrijgen. Ik moet verder, ik heb een drukke agenda. Dus ik wens jou heel veel plezier uh, vandaag en Dank ik hoop je, je gauw in ons team te verwelkomen. Dankjewel. Jongens, ja. daar. Dankjewel. Yes. Ja. Leuk dat je er bent. Nou, we gaan nu uh, gaan we naar het Cyber Event Center. Dat is het, uh, ja, het bewakingscentrum van de Rabobank op al het IT-gebied. Dus wij controleren daar of alle IT-verbindingen die daar nou lopen, of, uh, of er geen hackers bezig zijn, of alle netwerken goed werken. Nou, alles, eigenlijk alles op beveiligingsgebied van IT doen we daar. En dat wil ik je graag even laten zien. Oh, top. Waar gaan we nu heen? We gaan nu naar het uh, Cyber Defense Center. Dat is het, uh, het IT-beveiligingscentrum van de Rabobank. We bewaken alles wat er op IT gebeurt, de Rabobank gebeurt. Inkomend verkeer, uitgaand verkeer, uh, computerbescherming, noem het allemaal maar op. Eigenlijk alles op IT-gebied wat beveiligd moet worden, dat doen we in het Cyber Defense Center. En dat, uh, nou, dat wil ik jou graag laten zien. Oké, okay, top. Kijk, dat is interessant. Zo kom je op plekken die normaal gesproken niet toegankelijk zijn. Terwijl Douya nog een rondleiding krijgt, gaat Xavier naar het Cyber Defense Center van de Rabobank. Nou, we komen hier uh, aan bij het Cyber Defense Center. Hier uh, werken alle dames en heren die bezig zijn met de beveiliging uh, op IT-gebied. Ja. Dus we doen hier bijvoorbeeld aan, aan scanning van alle computers en alle netwerken uh, of alles uh, beveiligd is. We hebben hier crypto en we hebben hier ook de afdeling die alle incidenten onderzoekt die optreden. En ik heb uh, net begrepen dat er nu op dit moment een incident is. Dus uh, je valt met je neus in de boter, Top. kan je de club in actie laten zien. Dat is goed. op de afdeling IT Threat Management, daar uh, onderzoeken we alle acute incidenten die optreden en nou ja, er is op dit moment een incident aan de gang. Dat zijn ze hier aan het analyseren. Uh, dus ik zal eens even aan Kelvin okay. vragen of hij jou wat kan vertellen. Nee, is goed, top. Uh, Kelvin, ja. kan ik jou heel even storen? Mag het? Ja, uh, dit is Xavier. Hoi, Goedemiddag, uh, Welkom. Die komt een dagje bij ons kijken en ik dacht dat het misschien interessant was als hij uh, gelijk eens even wat over dit incident kan horen van jullie. Ja. Nou, dat weet ik niet hoor, als dat is, wel mag weten, maar je mag wel heel veel Zit even mee kijken wat, wat we doen zijn. Okay. Tja, we willen hackers natuurlijk niet wijzer maken dan zal zijn. Dus hier gaat het geluid heel even uit. Loop je van mij? Ja. Uh, ik wil je wat vertellen over mijn team, het, uh, het team wat, uh, wat voor Threat Management staat. Uh, wat wij doen is uh, het vinden van alle afwijkingen in, in ons uh, interne netwerk, uh, het Rabobank netwerk. En als we daar gekke dingen zien in het netwerk, ja, dan, dan, dan willen we weten wat dat is. Want het kan best wel een, een kwaadwillend iets zijn, een hacker of zo, iets dergelijks. En nou, dan worden we heel enthousiast, want daar zitten we voor en dan willen we gewoon ook echt weten wat er aan de hand is. En dan zoeken we dan in het netwerk met alle informatie die we hebben of het echt kwaadaardig is. Nou, dit is wat wij, wat wij doen in mijn team. En nou, ja, we bakken de dop, zoals we dat hier eigenlijk ook doen. Dus als het, als het heel erg spannend wordt, dan vormen we een team en dan gaan we dat oplossen. Nou, ik wil je graag uh, aan, aan Wouter meegeven. Wouter is van het Vulnerability Management Team. En uh, Wouter heeft uh, vanuit het incident al iets uh, uh, uh, gevonden wat ze graag willen onderzoeken. En dat wilde jou ook graag even laten zien. Dus als je meeloopt, dan uh, breng ik jou naar, naar Wouter. Wouter. Wouter, ja. Wouter. Xavier. Ik wil jou uh, even koppelen aan Xavier. Want we ja. hebben inmiddels al een, een malware sample uh, ja. vastgesteld of, of uh, veiliggesteld. En uh, nou, dat moet onderzocht worden. En uh, nou ja, dat kan jij Xavier uh, natuurlijk uitstekend uitleggen. Ja, hoe nou, dat werkt. We het zien. Ja? Heb je gezien hoe we hier incidenten oplossen en aanvallen meteen worden afgeslagen? Ja, ik heb er wel een beter beeld van gekregen. Verhaal van Wouter een beetje begrepen. Ja. ja. Nou, dan gaan wij verder lopen. Dankjewel Wouter, ja, ga dat je het ja, hebt uitgelegd. Ja, ga gaan. Dan gaan wij een stukje verder. Want uh, een van de belangrijke redenen waarom we dit soort aanvallen kunnen afslaan is onze cryptoafdeling. Oké. Okay. En uh, nou, daar kan Stijn je onder andere even iets over vertellen. Eén van de afdelingen is dus de cryptoafdeling. Maar wat doen ze daar precies? Ik ben Stijn Willemen. Ik werk op de cryptoafdeling. Wij houden ons bezig met uh, crypto, het versleutelen van uh, de vertrouwelijke bankgegevens. Uh, uh, zodat data niet uh, zomaar op straat komt te liggen en, en dat anderen dat kunnen inzien. Dus uh, vertrouwelijke gegevens en dat, uh, dat houden wij geheim, veilig. Oké, okay, dus ook wanneer ik een betaling doe via de bankieren app, dan is dat met beveiligd. Ja, klopt helemaal. Uh, data wordt versleuteld, wat men uh, verstuurt vanuit de bankieren app. En dat, uh, dat komt bij ons aan en, en uh, wij verwerken dat vervolgens. Okay, ja. En dat doen jullie allemaal bij, op de cryptoafdeling. afdeling? Klopt, daar houdt ons team zich fulltime mee bezig. Oké, okay. nee, duidelijk. Binnen de Rabobank hebben ze een escape room. Daarin word je opgesloten in een ruimte... en aan de hand van puzzels en raadsels zul je zelf een uitweg moeten vinden. Oké, okay, dus dit is jullie uh, escape room? Ja, dit is onze escape room. Hier uh, proberen we awareness te creëren bij uh, alle medewerkers van de Rabobank... Uh, over de gevaren van, van cyberaanvallen uh, en dat soort zaken. Daarom hebben we ook de, de logo's van Anonymous opgehangen. Oké, okay, dus op spelender wijze Op een spelende wijze uh, manier. Uh, medewerkers duidelijk maken dat je, dat je goed met je spullen om moet gaan... en dat je daar goed op moet letten. Dennis en Dunja zitten al een tijdje in de escape room. Even kijken hoe ver ze zijn. Hey Dennis, doen je? Hey. Hebben jullie een beetje van het ver vandaag? Ja. Komen jullie er een, ja. een beetje uit? Het uh, nou, is heel lastig, want je ziet ja. veel dingen hierheen. Ja, daarom zijn we ook maar binnengekomen om jullie te komen redden. Ja. Ja. Maar, uh, wij zijn klaar met de rondleiding. Dus als ja. jullie meegaan, dan uh, gaan we weer terug ah, naar het hoofdplein. Oké. Hoe heb je het gehad? Ja, Hartstikke. Ja, dat is leuk. En van passie naar dromba lieten we Xavier vandaag zien wat de spannende wereld van cybersecurity inhoudt. En we zijn weer terug waar we begonnen: het kantoor van Secure. Lekker mooi. Ja, goed. Hoi. hoe is het? Ja, heerlijk, hartstikke Gelukkig, gelukkig. Dat goed gehad, hè? Ja, zeker. hoorde ik. Nou, ik heb goed nieuws voor je, dat had je al van Doenja gehoord. Klopt. Mm -hmm. Maar ik heb beide partijen gesproken en ze waren allebei heel erg enthousiast over jou. En ze willen je allebei een aanbod doen. Nee, Echt? Ja, dus gefeliciteerd, oh, ja. hey, ik ben zo blij voor je. ik voorzie een ontzettend mooie carrière voor jou in de cybersecurity. Ja, ik hoop het ook. En dan willen we natuurlijk even op drinken. Ja, absoluut. Dan moeten we even proosten. Ja. Kom. Je hebt er weinig al uh, koud staan, zie ik. Wil je meer weten over werk in de cybersecurity? Kijk dan op de Facebookpagina van Van Passie naar Droombaan.